Een paar dagen later was het eindelijk zover. De puppy is eindelijk aan het gezin van Suzanne, Ruben en Thomas toegevoegd. Het was een meisje, en Suzanne, Thomas en Ruben wisten gelijk hoe ze haar gingen noemen. Kira! Susanne vertelde aan Ruben wat het betekende door middel van een verhaaltje. Na het verhaaltje begreep Ruben alles en de reden ook gelijk waarom Susanne eigenlijk wilde wachten met het aanschaffen van een puppy. Hij weet dat hij hierdoor ook veel minder aandacht zal krijgen omdat de hond nog een baby is voor de volwassenen.